Welkom bij een nieuwe aflevering van de Frankwatching-podcast. Vandaag is mijn gast een ondernemende, enthousiaste, jonge mama en voormalig filmproducent bij Four Corners. Zij maakte na de geboorte van haar kindje inderdaad de overstap van productie naar online marketing. Een functie die ze er altijd al wel bij deed, maar waar ze zich nu vol overgave in mag storten. Mijn gast van vandaag is Sien Wassenaar. En we gaan het hebben over het artikel dat ze schreef, een bedrijfsfilm laten ontwikkelen, zo bespaar je op de kosten. Hey zien zoals je weet is deze week een feestweek, want YouTube bestaat 10 jaar. Yay. En, yay! en mede in dat kader heb jij een artikel geschreven ja. over bedrijfsfilms. Als je het hebt over online positionering, dan kan eigenlijk video daar al niet meer helemaal, of eigenlijk helemaal niet meer aan ontbreken. Exact. En je hebt een artikel geschreven op frankwatching.com, bespaartips voor de ontwikkeling van je bedrijfsfilm. Ja. 10 eh, bespaartips. Ik loop ze graag alle 10 gewoon eens even bij je langs. Helemaal goed. En dat gaat dan bespaartips voor de ontwikkeling van je bedrijfsfilm of animatie. Mm -hmm. En punt 1 is een reclamebureau of een filmagentie. Wat is nou eigenlijk het verschil? Wat het verschil is, nou, is dat een bureau echt uh, het algehele plaatje verzorgt. Althans, daarvoor kun je bij ze terecht. Uh, en dat een agency echt alleen maar zit op het, uh, uh, ja, op het filmstuk, zeg maar. Dus okay. dat is het grote verschil. Dus als jij een hele campagne hebt, dan kun je beter uh, direct naar een bureau stappen. Maar mocht je één onderdeel van die dingen willen laten maken, dan kun je ook rechtstreeks schakelen met een uh, filmagentie, Zodat je ja, niet onnodig uh, mensen in hoeft te schakelen en je dus geld kunt besparen. Want dan skip je de in die een reclamebureau altijd rekent voor het meedenken? Kan, ja. Oké, okay. en een filmagentie kan in jouw beleving ook gewoon goed meedenken? Afhankelijk van het, van het bureau in kwestie of van de agency in kwestie, ja zeker. Punt 2. Geef heldere instructies. Exact. Wat bedoel je daarmee? Er is uh, al een keer een, uh, zijn een aantal blogs over op geschreven op, uh, op Frank Watching. Um, op het moment dat je uh, helder bent al vanaf het begin, dan zijn de, is de boodschap gelijk duidelijk zeg maar, naar het bureau of de filmagentie toe. Um, en daar, uh, daar kun je ook tijd in besparen. Ja, er is een format voorgeschreven door Ronald Heikens Dankjewel. van Sabel Online. En hij heeft <laughs> ja. inderdaad een artikel geschreven op Frankwatching, dat is alweer een aantal maanden geleden. Een goede online briefing, past op 1A4 en hij heeft er ook een checklist bij gedaan. Dus voor de mensen die dit horen, kijk daar ook even naar, zoek even naar a 4 Checklist of online briefing op frankwatching.com. Het linkje staat ook, uh, sorry dat ik onderbreek. Maar het linkje staat ook in het artikel. Exact. Het linkje staat in het artikel. En mocht je niet luisteren op iTunes of Stitcher Radio, maar bijvoorbeeld via frankwatching.com slash podcast. Dan zullen we zorgen dat er terwijl we dit zeggen, onder de player ook een uh, knop verschijnt waarmee je met één push of the button in één keer naar dat artikel toe gaat. Dus ja, makkelijker dan dat kunnen we het niet voor je maken. Maar een heldere instructie, wat moet er sowieso even kort dan? En jouw beleving in die heldere instructie zitten, waar moeten mensen echt over nadenken? Denk ik me net makkelijk mee af te maken door naar het linkje te De <laughs> Deksels, moet ik ze er even bij pakken, want hij geeft een aantal okay. dingen achter. Ik ben al mee aan het kijken. Ja. Okay. Ik vond dit zo'n goed artikel, omdat het, de, de, de, hij schreef het echt heel erg voor een site of een internet of een online uh, platform, een Nou ja, goed, echt voor de online uh, uh, dingen, maar. Voor mij was het heel uh, herkenbaar omdat ja, ook, wij hebben ook behoefte hebben aan zo'n briefing. Weet je? Okay. Uh, ik denk dat iedere partij die je inschakelt gewoon behoefte heeft aan een goede briefing. En wat hier, de punten die hier uh, bijvoorbeeld in genoemd worden, is inderdaad een korte, beknopte omschrijving van de opdracht. Weet je, wie ben je, waar kom je vandaan uh, en wat is de reden dat je, dat je wil communiceren? Yeah. Nou, ik denk dat dat altijd al een heel belangrijk uh, punt is. Uh, je gaat heel makkelijk uit vanuit je refer eigen referentiekader. Maar nee, goed, als iemand anders het even schetst, is dat prettig. Ja. Formuleer je doelstelling en je doelgroep. Uh, ze gaan een beetje hand in hand. Um, dat zijn al drie hele belangrijke punten om mee te starten. Oké. Okay. En, uh, nou ja, goed. Je, je moet het artikel eigenlijk gewoon even lezen. Want het is een uh, hele prettige opzomming van... Ja, sorry. <laughs> een hele prettige opzomming van... Uh, van, van punten waar je, nou ja, waar je echt wat aan hebt als je als een klant zeg maar bij komt met een, met een vraag. Oké, okay, helemaal helder. Dan gaan we exact. gauw door, als je, hè, dan gaan we niet te lang blijven hangen bij punt 2, want daar staat gewoon alle format voor, dus uh, check dat format en mocht je dan toch nog vragen hebben, zet het in de comments onder het artikel. Dan gaan we door naar punt 3. Wees open over je budget. Dat ja. is een gevoelig punt. Ja, het is een beetje gevaarlijk hè. Er worden mensen altijd heel bang van als je ja, dat. Ja, dan vraagt. denk ze nou zeg maar gewoon wat het moet kosten. En dan hopen ja. ze volgens mij dat het goedkoper uitvalt dan het bedrag dat ze in gedachten hebben. Maar waarom is het zo belangrijk om van tevoren richting de filmagency of het reclamebureau open te zijn over je budget? Ik denk dat het voor heel veel creatieve processen een beetje hetzelfde geldt. Op het moment dat je geen idee hebt van het budget dat iemand voor handen, hebt, uh, voor, voor handen heeft, uh, is het heel moeilijk om je creativiteit zeg maar, een bepaalde kant op te duwen. Uh, wij kunnen echt de hemel bedenken en daar ook een prijskaartje aan hangen. Maar misschien heeft die persoon in kwestie wel helemaal niet de hemel als budget. Dus ja, moet je het zeg maar, een beetje fine-tunen. Dus daarin, daarin is het heel makkelijk. Weet je, geef gewoon een, een soort van um, uh, stafels bijna. Zodat iemand echt iets kan bedenken binnen jouw bereik. Bandbreedte? Uh, ja, exact. Ja. op het moment dat je dat niet doet, dan nou ja, gaat er gewoon heel veel tijd verloren met, met, met concepten en ideeën die nou ja, misschien gewoon veel te kostbaar zijn. Oké. Okay. Over concept gesproken, punt 4, blijf bij het concept. Wat bedoel je daarmee? Um, op het moment dat een concept gemaakt wordt op basis van de wensen van een opdrachtgever, um, dan is dat eigenlijk echt je, je guideline voor de rest van het, uh, van het proces. Um, dus realiseer je ook dat als je afwijkt van dat concept, dat dan de hele boel op de schop moet. Uh, en dat gewoon ja, over het algemeen heel veel onnodige kosten met zich meebrengt. Oké, okay, want de, de, de kop van het artikel was ook: een bedrijfsfilm laten ontwikkelen en zo bespaar je op de kosten. Eén dus ja. keer goed nadenken over je concept ja. en dan daar ook aan vasthouden. En uh, realiseren dat je, mocht je door voortschrijdend inzicht een andere kant op willen, dat dat altijd kan, maar ja. zeker ook kosten met zich meebrengt, omdat je ja. vaak. ...opnieuw kunt beginnen met bepaalde onderdelen. Exact. Punt 5. Doe je huiswerk en lever het op tijd in. Ja, mooi is dat. Dan huur ik jullie in en dan krijg ik huiswerk. Hoe zit dat? Voorbereidingen. Uh, dat zijn dingen die wij niet kunnen regelen voor een, uh, voor een opdrachtgever. En waar moet ik dan aan denken bijvoorbeeld? Wat moet ik voorbereiden voordat jullie aan de slag kunnen? Nou, ik zorg ervoor dat je uh, je fonds, je huisstijl, je logo's uh, op een... Uh... Overzichtelijk plekje waar erbij of bij kunnen of dat je het op tijd indient. Um, want dat zijn kleine details die vaak uh, nou ja, pas later in het uh, traject uh, aangeboden worden. En dat uh, kost gewoon ontzettend veel onnodige tijd. En waar moet ik dan bijvoorbeeld aan denken als het gaat over logo's? Um, de juiste extensies. Oké, okay. EPS en niet JPG bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, ja. Okay. Punt 6. Kies voor korte lijnen. Je zegt in het artikel zowel in de communicatie met het bureau of de filmagency... Als bij de interne communicatie, kies voor korte lijnen. Hoe meer mensen er in jouw projectgroep zitten, hoe meer visies op het concept en het script komen. Het werkt gewoon sneller en dus goedkoper om het team te beperken tot één of twee, maximaal drie mensen. Maar ja, ik kan me voorstellen dat dan helemaal meerdere mensen zich willen bemoeien met zo'n project. Dus hoe hou je dan als opdrachtgever toch korte lijnen richting jullie? Dat kan ik me ook inderdaad heel goed voorstellen. Um, ik denk des niet dat het ook voor een opdrachtgever heel prettig is om snel te kunnen schakelen... En uh, de enige methode om dat te kunnen doen is je projectgroep gewoon beperken. Um, ik zeg niet dat je niks hoeft te bespreken intern, maar ik denk wel dat het raadzaam is om uh, of te zorgen inderdaad dat je een, een nou ja, goedkeuring van je leidinggevende hebt over het project om nou ja, keuzes te maken in het project. Of dat je ervoor zorgt dat um, je projectgroep nou ja, de, de, klein en behapbaar is, okay. zodat je snel uh, terugkoppeling kunt geven en uh, kunt vragen ook. Oké, okay, want als er eenmaal dingen in gang zijn gezet. Eh, het lijkt allemaal in kan en kruiken. En er komt een manager tussendoor die zegt ik wil het toch allemaal anders. Dat kost gewoon veel meer tijd en dus veel meer geld. En het artikel ja. draait nou helemaal om het eh, besparen op de kosten van een bedrijfsfilm. Dus hou daar rekening mee. Korte lijnen. Punt 7 is, plaats de film in een bredere context. Nou, daar staat ook bij, de volgende tip lijkt misschien niet direct kostenbesparend, maar levert met een kleine extra investering vaak wel. Veel meer resultaten op. Laat film maken omdat je, of Laat je een film maken omdat je iets leuks of iets nieuws te vertellen hebt over een merk of product. Koppel er dan een PR-plan aan. Zo'n filmagentie die samenwerkt met een enthousiast PR-bureau, zodat jouw boodschap ook gelanceerd kan worden uh, binnen allerlei doelgroepgerichte online en offline media. Ja, maar plaats de film in een bredere context. Wat, bedoel je, wat sta je daar dan onder? Het uh, is niet voor iedereen relevant, laat ik dat even uh, voorop stellen. Uh, want sommige partijen hebben, uh, hebben gewoon geen behoefte aan een uh, film die voor meerdere doeleinden zeg maar, in te zetten is. Maar um, het is wel iets waar veel mensen niet bij stilstaan en um, waarvan ik denk dat het leuk is om het, uh, om het toch eventjes aan te stippen. Want je kunt veel meer doen met, met je film dan hem alleen maar op YouTube zetten of op je website laten draaien. Uh, weet je, ga ermee de boer op. Uh, laat hem aanpassen zodat je hem ook voor een beurs kunt gebruiken. Zorg voor een leuk online platform waar je, uh, waar je je film aan kunt, uh, aan kunt koppelen. Ja, precies. Dus als, je, als je dan toch in zo'n productie zit, zorg dan dat, hem, dat, die, dat het resultaat multi-inzetbaar is. Dus als exact. je toch aan het schieten bent, pak dan ook net even een extra scène op kantoor erbij of in de fabriekshal. Of, ja, en later... zorg ook. In je, in je budget denk ik voor, voor um, toch misschien wat extra budget, zodat je uh, zo'n uh, PR-bureau in kunt schakelen. Want dat kan, het kan gewoon heel veel voor je doen. En een film is, dat kost gewoon wat geld, je gaat een investering doen en dan kun je het beter net zo goed uh, gelijk goed aanpakken, vind ik. Ja, dus het artikel is een bedrijfsfilm, laten ontwikkelen, zo het op de te kosten. <lacht> gewoon het extra budget joh, <lacht> daar kun, kun je veel mee doen. <lacht> het is een kwestie van je budget slim inzetten, dat meen ik wel echt, uh, echt oprecht. Punt 8. Hou je aan de aanpassingsrondes en cluster je feedback. Waarom is dat belangrijk? Hij hoort eigenlijk een beetje bij punt zes. Kies voor korte lijnen. Um, dit is een, uh, een, een vervolg daarop. Uh, op het moment dat jij je uh, feedback indient wat wij vaak zien is dat mensen dan zeggen oh ja oh, dit wil ik ook nog even aangepast. Oh ja dit dit kan je dit ook nog even doorvoeren. Alleen op het moment dat het gaat om film is het niet een kwestie van oh we passen het aan en een seconde later is het doorgevoerd. Je moet weer opnieuw uitrenderen. het moet weer opnieuw geüpload om te bekeken te worden enzovoorts enzovoorts. Dus het kost heel veel extra tijd om stuk voor stuk die aanpassing door te voeren. Dus vandaar dat mijn. Mijn uh, credo is, nou ja, cluster het en, en, en biedt het in één uh, keer aan. Want ja. dat scheelt gewoon ontzettend veel tijd. En met renderen bedoel je het berekenen. Hè? Het is niet zo dat zoals bij een Word-bestand een, een, een, een teken weggehaald kan worden of een zin bijgetypt ja, kan worden. dat dan klaar is. Nee. Het moet eerst weer helemaal opnieuw berekend worden van ja. heel groot bestand naar een behapbaar filmbestand. En als zo, als dan... je er is een leuk artikel over geschreven wat renderen is, want het is een lastig om uit te leggen aan een leek, maar... Uh... Google. We gaan inderdaad, uh, voor de mensen die niet weten wat render is, gaan we kijken of we nog een linkje naar Wikipedia of zo kunnen vinden. Ja, precies. Dan heb je het nog over muziek. Bezuinig niet op muziek. Nou, nu is muziek überhaupt natuurlijk super belangrijk in je hele nou. leven. Maar waarom is het zo belangrijk om niet te bezuinigen op muziek in een bedrijfsfilm? Uh, of commercial of wat ook. Hè? Bijvoorbeeld. Dat ja, ja. Maar, uh, muziek is, is, is, is echt leidend voor je hele, uh, voor je hele um, uh, film. Um, en het is, het is een beetje een ondergeschroven kindje, vind ik, als ik nou ja, producties van anderen uh, bekijk. Um, het geeft je film echt gewoon een gevoel mee, hè? Een, een, een, een, ja, een vibe, zeg maar. En uh, wat gewoon heel erg zonde is, is op het moment dat er uh, een gering budget is, wordt er vaak gekeken naar, uh, naar stokmuziek. Ja, exact. exact. En dat is nou ja, hetzelfde als punt 10 stokbeelden. Het is gewoon van een lagere kwaliteit. Het is duizend uit een, uh, uit een dozijn. Het is, niet, uh, het is niet creatief en origineel. Um, dus dus het, is, het is een ontzettende dooddoener... Uh, uh, op het moment dat je daarvoor kiest en je, en je wil echt een mooie film laten maken. Dus bezuinig er alsjeblieft niet op en neem het gewoon goed mee in je budget vanaf dag 1 al. Want er zijn gewoon standaard gegevens voor de kosten van muziek en die kun je van tevoren al uh, uitzoeken. Maar kun je een indicatie geven? Want als je, nou, als je een leuk nummer hebt in de top 40 waarvan je denkt, oh, te gek, dit wil ik onder mijn bedrijfsfilm, Dan mag je volgens mij, uh, dan ben je aan de beurt. Dan mag je in je buidel tasten, toch? Het is een beetje afhankelijk van wat voor een organisatie of instelling bent. Als je een, een commercieel bedrijf hebt, dan, dan moet je er inderdaad wel voor betalen. Maar het is ook weer niet zo buitenproportioneel. Vind ik hè. Ja, maar wat goed. voor bedragen hebben we het dan over? Kunnen idee geven? Top 40 muziek of uh, gewoon uh, bekende nummers? En dat vind ik echt heel lastig. Want ook voor mij is mijn stemmeren niet de meest uh, handige en makkelijke organisatie. Dus ik, ik zoek dat al braaf op. zeg maar. Ze hebben okay. gewoon stapvols per, per verschil. Je kunt er ook niet echt één... Richtlijn vergeven. Oké, okay, maar hebben we het over tientjes, honderden euro's, duizend euro's? Nee, we hebben euro's. het over uh, rond de drie, vier, vijfhonderd euro geloof oh, okay. ik. En dan dan je... Maar het is afhankelijk ja. van hoe lang je film is. Ja, je komt er veel meer bij kijken, zeg maar. Oké, okay, maar jullie zoeken dat gewoon uit? Uit Altijd, ja. En als iemand het wil, zoeken we het ook van tevoren uit. Oké, okay. okay. en dan heb je het ook nog over laat je muziek componeren. Ja, dat klinkt helemaal ja. duur. Ja, het, het kan ook duur zijn, weet je, het is een investering, alleen op het moment dat jij bijvoorbeeld een commercial laat maken is het wel weer interessant om muziek te laten componeren, omdat je dan um, geen kosten hoeft te betalen uh, voor bijvoorbeeld het vervolggebruik, bij Buma Stemrapportei voor één jaar. En als jij muziek laat componeren, dan spreek jij met de componist af, joh, uh, het is voor een nou, x-aantal jaren bijvoorbeeld dat we het ja, gebruiken. Het is gewoon voor mij. Of het is inderdaad voor mij, dat hangt het vanaf. Dat is dan een prijsafspraak die je maakt met een componist. Maar, uh, dus het kan, het kan zeker geld opleveren. Oké. Okay. Zien de tijd vliegt als je het leuk hebt. We zijn weer bij punt 10. En een film van stokbeelden dan. Dat is lekker makkelijk. Ja. Ik heb gewoon net als een stokfoto kun je scènes, uh, elementen, kun je gewoon kopen, downloaden voor een paar euro of, of een tientje oh. en dan... <laughs> iets meer dan eh? een tientje. Nou oh ja, goed. <laughs> Meest, de meeste stokbeelden zitten rond, uh, nou, clipjes zeg maar, heb ik het dan over, zitten rond, uh, rond 100 euro per clip. 100 tot, tot 52 ongeveer. Um, en het is net zo fantasierijk als dat stokfoto's dat zijn. Oké, okay. one in a million. <laughs> ja, <laughs> Dat stel, ik ben een startende ZZP'. Er. Ik begin het voor mezelf en ik vind video wel belangrijk. Dus ik wil wel iets visueels op mijn website, maar ik heb niet de budget om grote partijen in te huren. Dus stokbeelden lijkt mij juist heel interessant. Uh, is het dan? Is, is het... Maar dat is dus helemaal geen optie dan? Nou ja, weet je, ik raad het wel altijd af. Ik zou dan eerder kiezen voor een optie zoals jullie die aanbieden. Want ik heb ook op jouw site zitten te kijken. Weet je, die ja. animatiefilmpjes in uh, dat vind ik dan echt een veel betere optie. Als je dan toch stok wil, dan vind ik dat het best. Toch? Ik snap een beetje wat ik bedoel. Ja, je mag mij altijd aanbevelen. Daar, zal, daar zul je mij niet over horen. Nee, maar ik, begrijp, nee ik begrijp wat je bedoelt. Dus, nee, ja, ik vind dat een beetje lastig. Als je start een ondernemer bent, ja, dan nog zou ik het afraden. Dan denk ik, joh, kies dan voor animatie. Weet je, dat is sowieso goedkoper. Omdat je dus niet hoeft te komen filmen. Dus ja. dat zou ik dan aanraden, denk ja. ik. Maar hè, dan heb je, en je hebt inderdaad stock animaties die je gewoon... Eh, nou ja, die je kunt aanpassen of waar je je teksten uh -huh. kunt aanpassen en, uh, en verder kun je er niet heel veel uh, creativiteit op loslaten. Maar als een bestaand filmpje prima past, dan is er niks mis mee. Maar als je een maatwerk animatie wil, waarbij je dus helemaal los kunt gaan en de animatie uiteindelijk precies zo wordt zoals jij hem wil hebben. Ja. Dan dat is ook niet voordelig. Dan, tenminste, dat is misschien niet duur, nee, het maar dood. het is best een hoop geld. Ja, is ook. He, vanaf, vanaf drie, vierduizend euro? Ja. Maar dus ben ik niet zo de aangewezen persoon om daarin advies te geven voor een startende ondernemer. Stel nou zien je bent een startende ondernemer of een zzp'er en je hebt niet heel veel budget of je bent een gevestigd bedrijf maar je hebt niet heel veel budget. Kan dan een stock video niet toch uitkomst bieden? Want dan ben je snel klaar en kost niet zoveel geld zou je zeggen? Mm. Ja en nee, mijn voorkeur zou ik niet hebben, omdat ik, uh, f, maar het is mijn persoonlijke mening, ik vind stokbeeld gewoon echt niks toevoegen aan een uh, video, ja, mits, en dat heb ik ook al uh, geloof ik in de comments aangegeven, het gaat om inderdaad ja, ja, beelden van de, van de IJsseltoren of, of, of het Empire State, nou, nee, noem ze maar, weet je, daar, dat is nou iets waarvan je zegt, nou wil je dat per se in je film hebben en je wil er niet voor naar New York voor prijs vliegen, dan kun je prima een stop, uh, stokbeeld gebruiken, een stopclipje gebruiken, maar als jij zzp'er bent en op die manier denkt met een nou ja, op een goedkope manier toch een mooie film te kunnen realiseren, dan kan ik het je uh, echt afraden. Mijn persoonlijke mening daarover is dat je dan eerder vindt dat je um, even moet wachten en even door moet sparen totdat je iets, wel iets kunt laten realiseren wat gewoon bij, jou, uh, bij jouw bedrijf en jou past. Maar zo denk ik erover. Oké, okay. je had het net al even over de comments. Ik vind het wel leuk om daar ook nog even doorheen te scrollen. Even kijken hoor, ik zie onder andere een... Een reactie van Jeroen. Wat voor een opdrachtgever nog wel eens goud waard kan zijn, is als de uitvoerende partij bijvoorbeeld drie duidelijke voorbeelden ja. kan laten zien van de eindresultaten met bijbehorende prijzen. Ja. Net zo belangrijk als het vooraf afgeven van een budget, zou ik zeggen. En daarnaast ook waardevol om duidelijk het verschil te tonen tussen een slechte video en een goede. Dan is het ook duidelijk dat het niet erg is om het extra budget vrij te maken. Ja. Kun je, je daarin vinden en heb je dat soort voorbeelden? Uh, kun je daarom vragen als opdrachtgever? Ja, tuurlijk kun je vragen. Ja. Nee, maar nee, ja, dat mag je ook verwachten, vind jij van je. Ja, hoor. Ik vind het wel. Ja, ik zou dat zelf ook heel prettig vinden als ik uh, een film af zou nemen. Ergens zou ik ook willen weten van jou. je, een exact budget is gewoon vaak heel erg moeilijk om af te geven. Um, of een exact tarief, laat ik het zo zeggen. Um, omdat. Er gewoon geen standaardprijzen zijn zeg maar, voor, de, voor de uiteenlopende wensen die, die onze opdrachtgevers vaak hebben. Dus dit is zeker een goed, uh, goed idee. Uh, en dat mag je ook zeker vragen. Gewoon een aantal voorbeelden in een aantal prijskategorieën. Zodat jij een beetje weet van nou ah, die kant kan ik met mijn budget opgaan. En dat dit is er mogelijk. En je krijgt op die manier ook een mooi overzicht van... Uh, verschillende stijlen, zeg maar, binnen de verschillende budgetten. Ja, waarbij Walter nog wel opmerkt van Brox Media het verschil tussen een goede en een slechte video laten zien is altijd leuk, maar ja. het kan ook uitmonden in een college filmgeschiedenis, techniek en communicatietheorie. Ja. In feite heb je, uh, uh, heb je dan ongeveer een lezing gehouden over hoe werkt het en waarom wel of ja. niet. En... Ik, uh, ik vind daarin dat je mensen die uh, nee, niet gekozen hebben voor het filmvakje daar ook niet onnodig mee moet vermoeien, maar dat, uh, dat uh, ja goed, ik, ik snap wel een beetje wat hij bedoelt hoor. Sine, dan heb ik nog één vraag die ik regelmatig stel. En dat is, ben je wel eens op je plaat gegaan als producent? En heb je daar lering uitgetrokken en wil je die lessen met ons delen... om te voorkomen dat wij dezelfde fouten maken? Als producent ook, echt. Um... Ja, nou, vast. Ik, uh, ik vind het een beetje lastig, maar ik heb bijvoorbeeld wel eens een film eruit laten gaan... opgeleverd aan, uh, aan een opdrachtgever en er zat gewoon een speelfout in. Oei. En uh, um, dan ben je wel redelijk uh, een amateur als je het mij vraagt. Dus dat was wel heel slecht. Maar uh, gelukkig uh, de, kwam de opdrachtgever er nog net op tijd achter en uh, kon het aangepast worden voordat de film echt uh, gelanceerd werd. En welke les heb je daar dan van geleerd en wat kunnen ja. wij ervan leren? Check, check, double check en anders iemand anders vragen. Hè? Hell, yeah, four-eye right principle <laughs> in de videoland voordat het uitgezonden wordt en opgeleverd wordt. Dat Ja, of Ja, mij ook wel eens en dan ga je inderdaad. Op je mel en daarna weet je weer, oh ja, zo belangrijk is het. En dan ja. gebeurt het er ook nooit meer. Dus you win some, you learn some. Sien, dankjewel dat je tijd wilde vrijmaken om mee te werken aan deze Frankwatching podcast. Nou kan ik me voorstellen dat de mensen zitten te luisteren en denken die zien hè, daar moet ik eens mee in contact treden. Wat is dan de beste manier om dat te doen? Uh, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook? Uh zien Wassenaar op Twitter, denk ik, ja, ik dat precies. ik gezellig. AdSien Wassenaar op Twitter, dat is de makkelijkste manier. En verder het bedrijf waarvoor je werkt. Voor Corners. En dat doet? We maken uh, hele mooie films en animaties. Kijk. Uh, Magisch Kijk, vandaar dat je er zo onwijs veel <laughs> vanaf weet. Edsien, nee. nogmaals heel hartelijk dank voor het schrijven van je ticket en voor het praten met mij in deze Frankwatching-podcast. Graag gedaan.